Hé Joyce, kom maar Joyce! Ho Joyce! Ho Joyce, kijk eens Joyce! Ho Joyce! Dat smaakt goed! Hé hey, Joyce, hier ligt allemaal poep! Poenie poep! Ho oh, Joyce! Je hebt weer een liksteen. Ah, hij zit een beetje hoog aan deze. Misschien dat hij kan wat zakken. Nee, die kan niet zakken. Nee, die zit. ...op hoogte en het kan, kan niet lager. Hootjes, oh kommatjes! Blackjack komt nog niet. Kijk eens, Jos. Hier kan je rustig eten. Hootjes. Oh Hé, hey Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Ho, oh Blackjack, kommatjes! Nu ga je gelijk weg, dan ben je bang van Blackjack. Blackjack doet niks. Hé, hey Blackjack! Hé hey Joyce, kom maar Joyce! Hé hey Joyce! Ik pak nog een beurtel. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, oh Joyce! Hé, hey Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Hey Joyce, ik ga die hooizak uh, meenemen.